Hallo en welkom bij Palsmalotto in Stad. Vandaag met aanwijstokje. Um, ik heb hier op de grond wat liggen wat veel te groot is voor mijn werkbank. Dus even op deze manier. Um, ik had het de vorige keer al over dat ik kastdelen had. Dat zijn deze platen. Mm. Met mooie metalen delen aan het einde die vast te maken zijn in een uh, van die stallages. Uh, ik ga proberen meerdere van deze planken aan elkaar te maken zodat ik minder poten nodig heb. Uh, maar ik heb nu dus mijn rails neergelegd in een layout die een beetje lijkt op wat het moet gaan worden. Uh, even kijken. Oké, okay. de locomotieven komen uh, uiteindelijk komen binnen via de helix die uh, hier net buiten beeld komt te staan. En via deze wissels kan een spoor geselecteerd worden. Hier zitten nu korte oude Lima stalen rails tussen. Dat worden dus lange stukken rails, daar kunnen de treinen staan. Uh, dan volgt er een set van Engelse kruisingen met wederom een lang stuk. En door dan uh, het stuk wat hier niet ligt vrij te houden, zou het mogelijk zijn om vanaf elk van de willekeurige opstelsporen altijd naar de uitgang te gaan hier. Vanaf hier komt er een, een, een lus, lekker zo het beeld. Uh, die komt uiteindelijk uit op deze en gaan we terug de helix op, via de buitenkant. Dat is uh, de bedoeling. Nou, ik heb hier nu flutwissels. Die uh, zitten wel een elektrische aansluiting op, maar ga ik niks meer doen. Uh, ik ga deze gewoon gebruiken om uh, uh, uh, ja, met de wissel mee te rijden. Dus gewoon door uh, ze niet te verzetten en de trein zelf uh, die tongen te laten verzetten. En dan uh, eigenlijk gewoon dus puur samenvoegsporen, verder niks. Uh, de, uh, deze hier is wel nog een uh, goede wissel. Als ik nog een rommelwissel had, zou ik hem vervangen. Uh, want ze hebben eigenlijk verder geen, uh, geen echt actief nut. Dat zijn alleen maar deze hier. Die gaan nog voorzien worden van... Uh, Ja, kijken van deze Fleisman uh, elektrische wissels, zodat ze allemaal elektrisch zijn. De uh, Engelsen hebben dat al, uh, ik heb hier ook nog wat uh, 5 mm stukken tussen gezet, zodat uh, dit ook uh, past met die grote blokken, zodat het niet in de weg ligt en het is echt nog even een test opzettend, deze moet natuurlijk aan dezelfde kant komen te zitten als die, of ik weet, nee, deze moet aan dezelfde kant komen te zitten als die, Dan zitten ze allemaal wel op. Uh, als ik nog meer Engelse wissels uh, zou hebben, dan zou ik er nog een paar bij plaatsen en hier nog een extra rij maken. Um, die heb ik nu niet, dus dat is misschien nog iets voor later. Um, het volgende project is, uh, is de helix. Er um, zit nog steeds te wachten op materialen. En als dat lang gaat duren, dan ga ik uh, misschien toch deze planken aan elkaar gaan monteren. En kijken hoeveel uh, ik aan elkaar kan doen uh, terwijl het nog voldoende steun geeft. Ik zie in ieder geval wel dat voor mijn opstelsporen deze planken breed genoeg zijn, dus daar ben ik wel blij mee. En ik heb er nog een aardig wat meer liggen. Kijk, nog zo'n stapel. Dat is uh, de voortgang tot nu toe. Uh, als ik hier echt mee verder ga, dan wordt het gatenboren kabels aansluiten. Um, overal nog isolatielassen tussen zetten, zodat ik ook kan kijken of uh, de sporen bezet zijn of niet. Uh, nog meer kabels aansluiten. Um, pff, ik wil het niet weten. Maar um, dit was even een exercitie om te kijken. Wat past er eigenlijk op deze planken? Bedankt voor het kijken en uh, tot een volgende keer.